Voor DVS TV, wie, uh, wie staat daar? Ik ben Gaston Salasiwa. ik ben 34 jaar oud en sinds dit seizoen uh, actief voor DVS. Ja, mooi. Hey, um, je, je, hebt, je hebt een prachtige achternaam, Salasiwa. Ik, kom zelf, uh, ik ben zelf geboren in, uh, in uh, Jakarta en dan denk, ik, uh, dan denk ik daar al een klein beetje aan. Maar uh, je voornaam is bijna Belgisch uh, te noemen, Gaston. Wat een mooie combinatie is dat. Ja, dank u wel. Uh, ja, ik ben van mijn luxe afkomst, vandaar uh, mijn achternaam. En uh, ja, de voornaam uh, is volgens mij een Franse naam. Ja, ja een Franse naam. Um, en, en, maar waar komt dat door? Uh, ik denk dat mijn ouders het gewoon een mooie naam vonden. Ja, precies. Nou, dat is, kan een hele goede reden zijn. Hey, je hebt voor uh, diverse clubs uh, uh, gespeeld, hè? noem er eens wat op. Klopt, ik, uh, ja, ik heb een uh, aantal clubs uh, gespeeld, ja. Ik ben begonnen in de jeugdopleiding uh, bij Ajax, dan bij AZ, uh, dan voor Telstar. Ik, ik ben uh, een jaartje in uh, Indonesië geweest. Ik heb bij Almere City gespeeld. Dan in Noorwegen en uh, MVV heb ik gespeeld. FC Den Bosch en nu hier bij DFS. Heb je onder andere ook bij Frank uh, Olijven uh, uh, gespeeld, daar in de jeugd bij Ajax? Ja, toevallig wel uh, samen met Frank in de jeugd bij Ajax gespeeld, ja. Ja? ja. En noem nog eens wat namen. Dat vind ik altijd wel interessant. Uh, Gregory van der Wiel, Jeffrey Sarpong. Uh, uh, uh, yeah, noem maar, uh, ja, Sime de Jong uh, misschien? Nee, nee, ik nee. Ik niet. nee. Donald, ja, leuk, ja. mooi. Dus ja, daar heb je wel uh, leren voetballen natuurlijk, hè? Want ja, Ajax staat voor voetbal. Jawel, jawel. Ja. ik ben begonnen bij WFC in Wormerveer of Sandlandia eigenlijk in Sandam, daarna WFC. En uh, ja, toen drie jaar bij Ajax gespeeld en uh, daarna acht jaar uh, bij AZ. Dus uh, daar heb ik uh, ja, langer in de jeugdopleiding gezeten. Um, ja en, en uh, daarna in, in de senioren bij MVV onder andere ja eerst bij AZ nog ja uh, dan verhuurd uh, bij, uh, bij Telstar ja en uh, bij Almere City gespeeld ja en uh, even kijken ja Noorwegen wat ik had gezegd en uh, bij MVV ook een jaartje gezeten ja, ja. en afgelopen seizoen bij uh, FC Den Bosch oké okay. hey um, maar je zit nu uh, bij DVS en uh, daar gaat het uh, nu natuurlijk uh, over. En dat, uh, ja, hoe, hoe ben je hier uh, gekomen via, via, via Edmund waarschijnlijk. Ja, ik ben uh, contact met mij opgezocht uh, via Edmund, ja. En uh, ja, zoals eigenlijk het balletje gaan rollen. Leuk. En, uh, en heb je het daar in zin tot nog toe, ondanks de wat mindere resultaten in het begin. Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik ben goed opgevangen door de, door de spelersgroep en door de club. Dus uh, ik heb een goed gevoel uh, en uh, ik heb het zeker naar mijn zin. Ja. En jij denkt dat het uh, in de loop van het seizoen ook uh, prima voor elkaar komt met de uh, A-selectie? Ja, dat moet als wel. Ja. Ik denk, uh, ja, we spelen goed voetbal. Ja, er zit zoveel dus, kwaliteit uh, in. veel kwaliteit en uh, ja, dat moet, uh, uiteindelijk moet het kwartje wel gaan vallen. Joh. Ja. Ben jij een uh, vrije trappen specialist? Um, nou ja, een specialist. Uh, ik, mag eens, ik heb wel een aantal vrijtap gescoord. Dus ik denk wel dat ik wel een uh, ik kan in ieder geval wel een uh, vrijtap scoren. Het was niet de enige die ik heb gescoord. Nee. Ik heb meerdere gescoord in een carrière. Ja, ja. Wat, ja. <laughs> want ik, ik was natuurlijk in Veenendaal bij Dovo ja. en uh, toen dacht ik, nou, ik, Stef zal het wel nemen, jij stond erbij. Ik denk nou, Zo'n nieuweling die, die, die een vrije trap uh, zomaar uh, gaat nemen, dat, dat is wel uniek. En je nam hem en uh, pats, scoren. Ja, nou ja, um, ja, uh, Stef uh, die vroeg hem even om te nemen. En, uh, ja, ik denk, uh, ja tuurlijk uh, wil ik hem nemen. Hè? Ja. Dus uh, hij zat er wel lekker in. Maar ja. Mooie karambol, zo via de binnenkant van de paal. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Was jij ook uh, teleurgesteld uh, zaterdag? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Het, het was natuurlijk een derby, maar ja, je hebt dan natuurlijk nog niet echt die derby-gevoelens. Maar je, je zag wel aan het publiek en, en, en, en, en zo dat, dat dit wel, wel, wel heel belangrijk uh, was, deze wedstrijd. Ja, ik merkte wel zeg maar, aan het publiek dat dit uh, een, uh, dat het leefde. En natuurlijk uh, ja, uh, ben ik enorm teleurgesteld uh, dat wij deze pot hebben verloren. Ja. Maar dat gaan jullie van de week rechttrekken, zaterdag, heb ik vernomen. Ja, daar gaan wij zeker alles aan doen. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Gaston, we wensen je ongelooflijk namens DVS-TV ongelooflijk veel plezier hier. Uh, allereerst natuurlijk. En ook heel veel succes. Ja, dank u wel.